Zo, oh, nou. Goeie, was weer een uh, rondje. dag of uh, Koningsdag, sorry. Uh, <coughs> even een lekker uh, rondje in het bos gelopen. Ja, is toch vrij, we hebben toch vrij. Laten we hem even doen. Rondje even uitgebreid. Uh, 5,1 kilometer vandaag. Dat was uh, best lekker. Uh, leuk, uh, leuk rondje. Uh, laatste rondje, die, die laatste. Uh, uh, zeg maar kilometer is dan toch weer eventjes wennen. Als een aantal weken uh, die 4,2 ongeveer loopt, 4,2 kilometer loopt. Dan is uh, ja, het toch even aan, aanwennen. Het is ook even wennen. Zeg maar. maar goed, voltooid, uh, goede tijd gelopen. Allemaal uh, rond, uh, gemiddeld rond de 6,5 minuten kwam ik uit. In het bos, met wat uh, hoogteverschillen natuurlijk. Dus uh, nou, ik vind het op zich niet slecht. Het is best lekker, dan zeg ik het zelf, best lekker. Lekker beetje trouwens. Ik vind het ideaal weer voor, uh, voor Koningsdag. Dus dan even naar mijn schoonvader, naar Utrecht. En dan, uh... ja, dan, gaan we eens even kijken. Uh, nou, ik denk niet dat we de stad in gaan. dat mag natuurlijk niet, hè? officieel. Nog niet vrijgegeven. Dus morgen, vanaf morgen pas mogen we de trassen op. Maar goed, als het alweer hoort dat het dan weer ja, anders zit, begrenzing heeft. Ofwel dat je toch moet reserveren. Maximaal twee man aan tafel, als je niet uit één huishouden komt. Uh, ja, goed, wij zijn met, uh, met bijvoorbeeld met, met, met zes man uh, thuis. Ja, uit één huishouden. hoe gaan ze oplossen. Twee tafels reserveren. Ik weet het ook niet, allemaal gekke werk. Ik snap het. Ik kon het niet, er is corona. Maar ik vind wel dat we nou een beetje, een beetje nou, ik wil zeggen, los moeten laten. Dat we het toch wel, wel anders kunnen gaan, gaan indelen. Vrij laten. Oud parkeer, natuurlijk. Ja. Even kijken of dat dit gaat lukken. Ik een beetje te stoppen. Kom hier, kom terug. Nou, nou, ik zal je ook even laten zien wat voor gaatje dat het is. Ik snap je dat ik zo bezig ben. Ik denk je van nou, die gast kan hem niet parkeren. Ik zal het zo even laten zien. Dat ik hem tussen heb gevrot. Overigens vanmorgen ook uit de gereden. Maar goed. Eerder uitrijden en dan weer er tussen vrotten Of er tussen kloten. Dat is hier ander verhaal. Even wachten, eventjes. spulletjes gaan pakken. Zo, dan heb ik hem even eruit. Appetit. Dit, dit, dit, dit. Oh, natuurlijk. Sleutel. Dool. Laten zien, kijk, dat heb ik over en dat hebben we over. Betrekkelijk eh, compact stukje, zoals je ziet. Trein even pakken. Nou. Ik weet niet of je het hoort op de achtergrond. Er zit een eh, helikopter. Ah, boven. In de lucht. Ik zal eens even kijken of dat we kunnen zien. Daarboven. Daar de helikopter. Hij is nou achter de bomen. Kijk het alleen niet. Het is de ambulance. Even kijken. Nee, het is een uh, politiehelikopter. Goed, eh, oké. Dan kom ik even terug naar de auto, want ik heb mijn sleutel laten liggen. Dat doe ik ook goed. Zo. De sleutel gepakt. deurtje open. Klein nou, lekker een hoop van de hondjes. Zo, benieuwd die er eventueel al wakker is. Nou, zo te zien nog helemaal niemand. Inderdaad, nog helemaal niemand beneden. Nou. Kan Het gaat er goed. Hey buddy. Hey buddy. Hey buddy. Hey buddy. Hey boy. Hey boy. Ja. Hey. Yeah. Oh toch lekker. Oh toch lekker. Nee, yeah. Ja. Oh toch lekker. Ja. Yeah. Yeah. Oh, <middels> nou, Ik zal die andere ook even eruit laten. We hebben hier nog twee Appetit! En dan hier nog een kruisje intussen. Een chitjoe, die is van mijn zoon. Ik ga ze meteen nog even naar buiten. Oh, oh, oh, dat was de voerbak van onder. Dat was tenminste eigenlijk van die, van die grote. Ja, zo. Ja, doorlopen. Doorlopen. Goed. Nou, wat, uh, wat dat, uh, ja. dan ga ik even wat... wat oefenbespje doen. Want ja, daar gaat het natuurlijk ook gewoon uh, door. Dus uh, ik uh, ga even afsluiten. Ik uh, zie jullie waarschijnlijk straks.